Bettus Luske is een beruchte maffiabaas en is eigenaar van het ADM terrein in het westelijk havengebied. Sinds het terrein afgelopen november werd gekraakt, heeft Luske er alles aan gedaan om de krakers weg te krijgen. Zaterdag kwam er weer langs, ditmaal vergezeld van een sloopkraan en zo 15 brede mannen. We hebben ze helemaal niet horen komen. Peter die zat in de kroeg op de onderste verdieping. Die zat zo'n beetje te suffen. Een beetje aan het inslapen. En toen uh, kwam zo'n schraatsch een uh, grijparm door het raam heen. En vlak daarop kwam uh, Luske en nog een man. Die zeiden ja, je moet uh, opdonderen op hier. En uh, toen zijn ze dus begonnen. En ik lag hier te slapen. Ik weet niet eens meer precies hoor hoe, hoe het ging. Hoe het de eerste, die eerste minuten zijn gegaan. Maar in ieder geval zag ik die Ik hoorde, voelde een tik en een bons. Waarschijnlijk was dat toen ze hier beneden het raam uh, insloegen. Want dat hebben ze dus het eerst gedaan. En uh, ik ben overeind gesprongen. En uh, ik heb geloof ik mijn kleren aangetrokken. Of nee, ik heb eerst wat soort dingen in veiligheid gebracht die vlak bij het raam waren. En. Uh, nou, een vriendje ook uh, uit bed ge gesleurd en toen uh, stonden we hier nog zo toen wilden we eigenlijk nog meer dingen redden en toen kwam die arm al uh, naar binnen en uh, of, hij zat geloof ik zelfs nog op bed toen was eerst alleen de ramen gebroken daarna hebben we het bed uh, weggetrokken en, en toen zagen we dat die arm eigenlijk heel systematisch uh, ging dat we dus niet bang hoefden te zijn voor iets onverwachts want hij ging gewoon van raam naar raam naar raam Mensen liggen te slapen, nooit! In de geschiedenis nooit! Alleen door mensen die echt geen hart hebben, weet je wel, die ontzettende scheiden hebben aan het mensenleven. Die doen zoiets. Ja, het is gewoon scheiden aan andere mensen. De grote vraag is natuurlijk, waarom Nusku dit allemaal doet, wat, wat zit er nou achter? Uh, nou, Ik ben niet heel erg goed in exacte feiten, maar wat ik van het verhaal heb begrepen, is dat hij een befaamde uh, speculant is, die heel erg goed is in dingen kopen en uh, verkopen. En die... Al zo'n zo 20 jaar lang is hij in Amsterdam uh, met krakers uh, aan het vechten? Dus. Daarom is hij met krakers aan het vechten, ja. Maar daar, uh, zijn activiteiten zijn natuurlijk uh, uh, koren op de molen van, uh, van krakers. En, uh, en op een gegeven moment is hij veel hij ging hij steeds verder en verder. Hij had een heel slechte naam met de knokploeg ook. En uh, is die, uh, heeft hij uh, een soort voorwaardelijk straf gehad: in ieder geval een waarschuwing van als je dat nog een keer doet, dan kom je in het gevang. En toen is hij dus andere methodes gaan hanteren. Ja, die klap van die keer. Wel bedreigend zoiets. Ben je bang dat het weer een keer gaat gebeuren, want ze zijn al lang niet klaar mee gelopen zo te zien. <laughs> um, aan de ene kant ben ik heel erg bang. Gewoon als je me echt vraagt aan van mijn kinderziel of zo, dat is ontzettend bang. Ja. Ik liep hier ook gisteren langs en dan voelde ik steeds die schokken van die machines nog in de, in de grond. Ik wilde hier ook niet slapen vannacht. Maar aan de andere kant voel ik me ook heel erg uh, veilig met de mensen hier omdat uh, ja, gisteren gewoon gebleken is dat uh, het ontzettend mooie mensen zijn allemaal, met ontzettend groot incasseringsvermogen. En we hebben zo uh, lekker geklust, lekker gegeten en zo. Dat mijn uh, wil om hier te zijn is eigenlijk alleen maar uh, aangesterkt. Er is procesverbaal opgemaakt door de politie en jullie hebben ook aangifte gedaan inmiddels. Een aantal van ons hebben aangifte gedaan, een aantal van ons gaan nog aangifte doen. Ja, de politie, we waren net bij de politie die mevrouw zei: nou, we hebben al nou wel genoeg uh, uh, stukken, maar ikzelf, ja, ik voel me gewoon. Uh, mijn, ik voel me echt levensbedreigd. Ik denk als ik uh, later naar bed was gegaan en dieper had geslapen, en ik slaap heel erg diep, dan had ik gewoon een glasplaat in mijn bed kunnen hebben. En dan was ik gewoon dood geweest. En dood is toch wel, dat vind ik wel erg uh, radicaal.